Jij in de kernen, weet je wat de kernen zijn? Deel voor wonen, de worden beek en pas de Die gaat al tot de dorpslijn. Om te zorgen dat jij je medebewoners vindt, wordt een netwerk ge lanceerd dat ons met elkaar verbindt. Bewonerorganisatie, vereniging, opmoet elkaar. Aanbod, staan online, voor en klaar. Hoe werkt het dan heel simpel? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wil je iets voor van een ander, maar van de noten deugd. Het is zelfs gratis, dus schrijf je in en doe maar mee. Want alleen is maar alleen, en het is gezellig met z'n twee. Ja, in de kern. weet je wat de kernen zijn? Nieuwsgierig geworden meer weten? Heb je kans en surf snel! Ah, naar ww.kijk